Dag kamikasis van skatepark. Ik ben Tim van der Mensbrugge en ik heb onlangs geleerd hoe dat ik met mijn inline skates van een quarterpipe moet ropen. Ik zal het zo dus niet bewijzen. Je gaat met één voet op de koping staan bij voorkeur met uw minst dominante voet. Bij aggressive skates is dat gemakkelijk, want je kunt uw je ageblok proper over de koping plaatsen. Daarna zet u uw dominante voet erbij. Gebuigt knieën. Geleun voorover zodat uw schouders, uw knieën en uw tenen één lijn vormen. Geleun nog wat verder voorover zodat er van de koping rolt. Zorg dat uw knieën gebogen blijven en dat uw dominante voet voor uw andere voet rolt. De scissor zorgt voor uw evenwicht. Et voilà, met een beetje chance zijn de zonder breuken van die een quarter pipe geraakt. Het is eigenlijk echt niet moeilijk. Je moet gewoon zien dat er genoeg voorover blijft leunen. Ik heb hieronder een paar links gezet naar nuttige tutorials. Ik zelf vond die vastkamje dan voor nuttig. En dan is het gewoon oefenen. totdat hij zegt: Oké, okay, ik smijt mij in de bouw, maar dat is voor een van de volgende filmpjes. Zo, merci voor het kijken en om op like te klikken en om u te subscriben. Echt merci, tot de naaste keer. Salutjes, yo.